Ik werk aan mijn debuutroman. Ik ben pianist. Onderzoek in de sterrenkunde. Ik werk als acteur, model. Ja, heel leuk. Ja. Ik ben blij dat ik bezig met muziek ben. Ja, zeker. Nou, dat valt de sterrenkunde reuze mee. Is heel, heel moeilijk voor, voor ons. Ik denk uh, dat er wel snel verandering in moet komen, ja. Want uh, anders komt er geen cent binnen. En ik hoop gewoon dat dit zo snel mogelijk voorbij is. En dat we weer langzaam op gang kunnen gaan. mm -hmm.